Dus we gaan vandaag niet langs Opoe, hè? Nee. Dus zullen we Opoe even feliciteren? Dat Wat heb jij, mama? Niks. Ik heb It's Christmas time. En waar zijn de kindjes mee bezig? Papa. Huh? Papa. Playmobil. Kijk uit voor de koffie, Wauw. <treeks> Vind jullie deze video leuk? Druk dan even op het duimpje omhoog. Druk even op het belletje om te, uh, ja, te hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden en druk even op het... Wat was het eigenlijk allemaal? Ik ben het kwijt. Papa. Goedemorgen allemaal bij deze speciale vlog. Mama. Agenda. Brian. En Berber. Dit is de leukste Familie van Nederland. De familie... Romein. Goedemorgen allemaal bij deze speciale vlog. Dit is de Kerstmis 2021 editie met een jongen die kerstmis heet. Nee hoor, het is Brian. En natuurlijk zijn zusje Berber. Hier waren ze in ieder geval nog heel erg jong. Maar wij gaan kijken naar de huidige Brian en Berber die hun cadeautjes gaan uitpakken. Maar eerst gaan we even besje. We gaan besje bij via Tim, via uh, Rob van Kammer. Dat is uh, onze medebeheerder van uh, de, de Homer Buurtpuntengroep. En we hebben even wat leuks op touw gezet zodat ik ook kan meekijken met deze leuke viering van Via Tim. De familie Romein. Ik kreeg vandaag de tip dat er een feestje zou zijn van een bepaald bedrijf. Die ons eh, eigenlijk op de kortdag en de laatste moment heeft afgezegd als parketpunt. En eh, om een cadeautje te geven, omdat we toch dankbaar zijn dat ze het hebben geprobeerd met ons. Gaan we wat leuks doen, want er is vandaag een feestje. En ik ga bommen in dat feestje. Ik heb iemand gevonden die wel punt is. En die zijn gezicht wilde lenen om dat feestje compleet te maken. En wat ik nu al heb, dat is dit. Ik heb van een grote vriend van mij wat beelden gehad wat hij uitvoert. En ik ga jullie even laten zien hoe dat eruit ziet in OBS. En hoe dat uiteindelijk er straks uit gaat zien in de bewerking. Want um, ik ga hem straks live en dan ga ik met een virtuele webcam ga ik bommen in de Zoom-meeting van dat bedrijf. En ik ga hem alle handelingen uit laten voeren die gewenst zijn. Dus iets blauws of steek iets geelters. Maar ik ga het jullie even laten zien. Ik ga het eerst even instellen. En dan gaan jullie meegenieten. Van hoe wij dat bedrijf, dat pakketbedrijf gaan bomben. <laughs> Want ja, je moet ons niet op de laatste moment afzeggen. Dan gaan we gewoon een grap met jullie uithalen. Nou, dat wordt een feestje daar. Bij dat uh, pakketpunt uh, grootste feestje van Nederland met vijf jaar. <laughs> ja, Rob is er niet eens bij. En dat uh, weet Rob niet eens. Maar hij kan het wel natuurlijk uh, uitleggen. Ja, ja, gaat hij zeggen. Ja, ja, je hoort het alleen niet jammer genoeg, maar maakt niet uit. Hij kijkt in ieder geval gewoon. Hij is in ieder geval gezellig bij, die Rob. Um, hoi Rob, alles goed met jou? Ja, heel goed gelukkig. Wil jij wat geels omhoog houden? Dank je. En iets blauws? Nee, iets blauws. Blauws alsjeblieft. Yes. En kan je toevallig ook zoiets iets roods omhoog houden? Yes, iets roods. Toppie, toppie, daar ben ik helemaal blij mee. Dan weet ik in ieder geval dat het werkt. Um, ik zie je later Rob, tot de volgende. Hoi hoi. De familie Romein. <laughs> ik zit nu voor die Rob in, uh, in dat programma Zoom. En uh, ja, het is gewoon leuk om te zien dat ik niet grap word. <laughs> Zoombommen met een ander. een kerst en daarna een hele fijne feestdag. Namens het hele via Team, bedankt en tot ziens! <laughs> Toch was ik erbij! <laughs> We waren weer bij de Fiatim-meeting. Ik voel me wel vies. De familie Romein! It's Christmas time! En waar zijn de kindjes mee bezig? Papa! Huh? Mama! Ik krijg ook een cadeau. Ja, het is kerstmis. Uh, we gaan van de hoppel naar de herf van een via uh, Tim Meeting naar de kerst. En. Het is kerstmis. En papa heeft ook een cadeau. En mama gaat gelijk voor haar cadeau. Ja, een doosje met schroefjes, anders. Ja, het zijn er schroefjes, wat een maar kapje man. Vandaag benieuwd, oh ze hebben dat gezien. Nou, zij hebben uh... Playmobil kijk uit voor de koffie. hè? wauw! En welke set is dat? Laat de voorkant van de doos zien. Hoe zegt voor de koffie? Wauw, Playmobil wil je me helpen. Wauw, badjas. Dat is lekker. Die ga ik straks aantrekken. En wat heb jij mama? Niks. Kom je daar nou aan? <laughs> ik heb het geld er niet voor hoor. De kerstman wel. Mama, mama. Minecraft boek laten zien, Brian. Laat het zien aan de mensen. Wow! Nou dat lichtbruine blijkt dus niet mijn badjas te wezen, maar dit is mijn badjas! Een mooie groene. Hey wat ga ik nou dan meer? Blauw, ook goed. Donker. Wat is dit? Van wie is dit? Een handdoek voor Brian! Sijwieltjes. Kijk dan, Heb je een switchpel gehad? Laat zien. Ja, het is die hadden al laatst. Niet aan mij? Zo? In het donker. Ja, het is donker hier. Het brandt wel licht, maar... Bless uh -huh. Christmas, I give you my heart. But the very next day you can... Ik kijk je sokken voor mij. Oh, cool? Laat eens zien. Nee, sokken of? Wat is het? Alles. Dat is goed, ja. Als jullie nu één voor één jullie cadeausjes komen laten zien. Oh, de zak is de zak nog niet... En terwijl de kinderen de cadeaus uitpakken wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal een hele fantastische kerstfeest te wensen dit jaar. En natuurlijk een spetterend uiteinde. En dat jullie dromen maar allemaal in 2022 mogen uitkomen en dat we dat stomme virus maar mogen kwijtraken. Ja, maar er Althans, zover het de virus is. Maar ja, jullie weten mijn mening daarover. Vinden jullie deze video leuk? Druk dan even op het duimpje omhoog. Druk even op het belletje om te, uh, ja, op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. En druk even op het. Wat was dat eigenlijk allemaal? Ik ben het kwijt. Druk even op het duimpje. Druk even op het belletje. En oh ja, abonneren. Wat is dat? Zoals het hier staat, die en dus eigenlijk een kerelpje gebruiken. Top. Jij blij? Heel ja, blij. Mijn kerstcadeau staat dan namelijk ook middels zo. Mijn kerstcadeau staat ook in het raam. Ja, die tafel achter de kinderen. De treinbaan en kerst, het kerstdorp. Ja, want als jullie een half jaar geleden naar deze woonkamer kijken, is het een heel ander gezicht, hè? Toch? Ja, niet alleen kerstweer, maar ook een andere tafel en daar een andere tafel. Terecht gewoon een heel ander huis geworden, veel warmer. Wat is dat? Wat is dat? Een pakje voor Mario. Oh. Ik ga even koffie zetten. Koffie pakken. We alles bij elkaar houden. Hè? Zit er niet nog meer in de zak dan? Ja. Allemaal cadeaus hier in huis. En weet je wat papa het hardst nodig heeft als cadeau? Sokken. Kijk nou. Jij mag een sokken. Ja, buiten, ik weet het. Ik ben een beervoet eigenlijk. Eigenlijk op blote voeten, maar met die winter is het net even te koud. Wat heb je? Van Trolls. DVD. Oh, boek. Ja, kijk toch maar. Ah, ah, ah. <laughs> het is een kikker. Kijk uit voor de koffie. Kijk uit voor de koffie. Wat wil je zeggen, Sissy? Ik heb ook wel een kerstsnoepje voor Sissy. Een kerstsnoepje voor Sissy. Dat zag ik gisteren liggen. Maar de kast is zo vol. Oh, allemaal lekker eten gehad. Zoals een voorraadkast. Helemaal vol. Maar ik had koekjes gezien voor Sissy. Die zijn nu weer verdwenen. Oké, okay, we zoeken hoor, ergens de achterlicht dan deze maar zit poot Nee. zit nee poot staan poot ja dat is braaf Sisi. spring doet ze niet het is te donker worden het is al nou om het Wat heb je daarin? Wat is dat? Een. Nee, joh. Heb je nou gewoon een. iPad. Een tablet? iPad? Hoe kom je nou bij, bij het woord iPad? Zeg mij na, Brian. Wij zijn anti-iPhone, iPad, Apple hier in huis. Nee hoor. Ja, dat gaan we zo eens doen. Nee hoor, wij zijn niet anti-Apple. Maar we zijn geen fan van Apple hè? Dus Android tablet. Android Android Transformers <laughs> Transformers. Ja. Was dat het? Ja. Dat was het. Mooi. Wat een cadeaus. Kijk uit voor de koffie hebben. hè Berber? Kijk. Ja. Ja. Oh, kijk. Zie je? Zie je, ja, zie je. Kijk wel, Ik ga ze een tablet opladen voor de jongen. Ja, en voor de meisje. En voor het meisje. Wauw! Zijn jullie er blij mee? Ja. Mooi. Jij ook, Berber? Blij ermee? Ja, en er lichtelijk. Er blij mee. Ja, Berber heeft waterpokjes. Dus we gaan vandaag niet langs Opoe, hè? Nee. Dus zullen we Opoe even feliciteren? Gefeliciteerd! Zeggen jullie dat ook even? Goedemorgen, Opoe. Gefeliciteerd! Nou, dat waren de cadeaus. hoe van harte gefeliciteerd. Ik wens iedereen een hele fijne kerst toe. Wij gaan het lekker privé vieren. En uh, tot de volgende. Oud <lacht> en nieuw of zo, hè? Of misschien morgen. Misschien wel. Wanneer we zin hebben, tot later. Oh ja, vergeet ik het nog helemaal. Druk even op de duim omhoog. Uh, ja, als jullie deze video leuk vonden. Druk even op het belletje om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. En druk even op abonneren om ja, ons hele kanaal in de gaten te houden. Tot de volgende. En later. Papa.